Dostoevsky, de grootste Russische schrijver ooit. Bucht, gezeik, pedant. Een omhooggevallen charlatan. Schuld en boete. Een opeenstapeling van, van clichés en banaliteiten, maar dan zo gebracht dat het diepzinnig lijkt. Volksverlakkerij.